Vanaf dat moment was zowel de blik van Jezus als de blik van de mensheid op de toekomst gericht. De unieke boodschap van Pasen luidt dat wij door de kruisdood van Jezus een tweede kans krijgen. Wij mogen ons oude leven achter ons laten en opnieuw beginnen. Ons nieuwe leven lijkt op een gaaf en onbevlekt schildersdoek. Er wacht een onmetelijke vreugde op ons en wij hebben opnieuw de kans om een leven te leiden dat God eert. Heb jij Jezus al als jouw Heer en Redder aangenomen? Zo niet, dan is Pasen het moment om Hem in jouw hart en leven uit te nodigen. Stop ermee om het verleden steeds weer op te rakelen en jezelf te kwellen vanwege fouten die je hebt gemaakt. Al jouw schuld is vergeven. Jezus houdt van jou. Voel je vrij om met mij mee te bidden. Heer Jezus, ik wil graag uw verlossing aannemen. Maak mijn leven nieuw. Dank u dat u al mijn schuld vergeeft en opnieuw met mij begint. Amen.